Iedereen die over kinderen praat en dat ze het hebben, is altijd zo, ja, zo blij en gelukkig en dan denk ik van ja, maar je kan me niet vertellen dat je niet fucking bang was toen je de eerste kreeg. Super bang. Ja, maar, maar waar komt dat vandaan? Omdat waarom waar dat vandaan komt? Ja, waar komt de de totale, totale onzekerheid? Je, je moet je voorstellen, weet je, kijk, zeker als man, als vrouw is dit misschien nog anders, maar. Nee, je ziet gewoon je, je, je ziet dat, je, dat het lichaam van je vrouw anders wordt. Op een gegeven moment kan je dat kind een beetje voelen schoppen en <laughs> leuk. Ja, ja. Maar het is nog steeds totaal science fiction. En op een, oh, er komt, in ons geval was dit een, een nacht, er komt een nacht... Ja. dat er van alles op gang komt en ja. dat je je vrouw daar ziet, ziet, ziet, ziet zweten en werken... en als een beest aan het werk. En op een gegeven moment is daar een kind. Ja, maar, dat, maar als, je, als, je, als je... Nee, nee maar dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat kan je gewoon niet voorstellen... Wat dat dan in één keer is. En dat is ook. Het, wow. In één keer ben ik hiervoor verantwoordelijk. Ja. Het verantwoordelijkheidsbesef is zo groot. Dat je, Wow. Dit is van mij. En die moet ik nu voor zorgen. En hoe doe je dat? En ja, maar dan ik denk je de, toch. Ik kan dit niet. Nee dat, nee, ja, nee, dat ook niet. Maar. Nee, niet. Nee. Het is ja. kleiner. Het is Echt? Ja, nou in, ieder geval, in mijn geval was het niet. Ik dacht. Ik, ik kan dit niet. Ik dacht alleen, bijvoorbeeld waar, echt is geen geintje. Ik dacht iedere keer, als ik een rompertje aan moest trekken, trekken ja. zeg maar. Dat is zo. Ja, yes, je weet wat een rompertje is. Ja, dat, ja. Ja, ja. <laughs> dan was ik al bang dat die armpjes eraf vielen. Wat, wat ze kunnen niks. Ze zijn zo klein en fragiel. En, en fragiel dus je bent heel bang dat we ik ben, hem zo vaak heb ik dat kind wakker gemaakt, dan ligt hij super stil te slapen. Echt Waarom super maak je hem dan wakker, gast? Elke seconde dat hij slaapt, moet je voor... Omdat ik wilde weten of hij nog ademt. Ja. Ik ben gewoon bang dat hij niet ademde. Bij, nee, de, bij, de, tweede, bij de tweede, nou, dan weet, dan weet je hoe het werkt. Ben je super zachtjes. Als ze slapen, dan hang je de lieve Heer op je blote knieën. Uh, en bij de derde... Wat was het na 24 uur of binnen 24 uur? Moesten gewoon die anderen, moest, moest naar de peuterspeelzaal en naar de kleuterklas. Sta ik gewoon met dat kind op mijn arm, boterham te smeren, tassen in te pakken. Zorgen dat die kinderen naar school gaan. Ja, maar dus je... dan, weet je wat, dan, dan weet je dat dat een armpje er niet afvalt, zeg maar. En dat ze, als ze slapen en heel stil zijn, dat ze gewoon ademen en zo. Ja, maar de totale paniek dat je niet weet wat er op je afkomt. Of een luier, hoe je dat. Je heet hoe je een luier om moet doen, maar die beentjes. Uh, ja, ja, nee, ja, gewoon nee, dat. Ja, ik vind ja. Ik don't know. Ik moet denk ik nog echt heel erg inzien alle leuke dingen ervan. Zou je, je ook... kinderen willen? Ja, ooit, op een dag. Zeker. Lachen. Nee, lachen. Het lijkt me... Weet, je wat... Weet je waarom ik kinderen zou willen? De... Ik denk oprecht dat ik kinderen zou willen omdat ik heel veel zou kunnen leren van, uh, van mijn kind. Van zo... Kinderen in het algemeen leer ik altijd heel veel van. Wat, wat, wat dan? Nou, ik, denk, ik, ik merk nu, ik zou heel graag weer van het onschuld willen leren. Die, die onafhankelijkheid, gewoon die. die die vrije wil om, om te zeggen en uh, die, weet je wel, heel, wij hebben nog heel vaak een filter en zij zeggen nog gewoon wat ze willen en ze zijn veel veel meer in de emotie en ze zijn veel oprechter in de emotie en ze zijn vaak ook veel blijer met hele kleine dingen als ze als het als het zonnig is dan ze ja zon als het regent dan wil ze ah regen en dan gaan ze naar buiten en dan wil ze weet je wel uh, uh, uh, uh, springen in de in de, de poelen en de plassen en dat doen wij niet meer als oudere mensen het regent denk ik ah oh, terug naar binnen is dat ja, wat ik ja, bedoel ja, ja, ja. en en, en, en en, en ze zijn ook, ik, ik denk echt dat wij, nou, zo in een systeem waarin wij nu ouder worden, dat wij heel voor een groot deel worden verpest. Weet je, ik kijk nu al gewoon, als het gaat om uh, hoe we huidskleuren interpreteren. Mm -hmm. Nou, dat doe je als dertigjarige man heel anders dan als uh, 2-jarig kind. Of, uh, en ik denk dat als ik een kind zou hebben, dan dat, dat ik... Dat, dat, ik, dat ik van hem of van haar weer heel erg zou leren om mijn vizier te openen en te genieten van de kleine dingetjes. Ja, of ga jij niet gewoon, net als al die andere ouders blijkbaar, wat je nu schetst, ze zo opvoeden dat als ze dertig zijn, de bekrompen zijn. Ja! Ben je daar nee, dan niet bang voor? Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, misschien ook ergens wel. Ik weet het niet. Ja, ik, kijk, dat is. Ja, nee. Ik zou, ik zou liegen als ik zeg dat ik er niet bang voor ben. Want daarom ben ik ook. Ik heb wel die angst nog om kinderen te krijgen. Omdat ik ja. denk van, ik kan mezelf nauwelijks nog opvoeden. Laat staan uh, zo'n kind erbij. Het is wel leuk, met Jolijn hebben wij... Jolijn is echt van de vrijheid, zeg maar. Hè? En van het geluk voor die kinderen. En het genieten van ieder moment. En ik ben heel erg van zijn dingen bijbrengen. Dus, dus, dus, dingen leren en uh, opletten. en Verantwoordelijkheidsgevoel. En hoe klein ze ook zijn. En daar hebben wij best wel discussies over. Zet ze kinderen, laat ze lekker. Het is de, ja. En wow. ik wil ze van alles bijbrengen. Nu je dit zegt, joh, ik herinner me nu ook een heel erg groot verschil tussen mijn ma en mijn pa. Ik heb dit, ik denk dat mijn pa, dat jij ja. mijn pa ook was. Maar kijk, wat mijn pa, wat mijn pa ook. Ja, deed. mijn zoon. Ja, ja, ja. Mijn pa, die liet me gewoon ook kijken naar Al Jazeera en die vertelde me gewoon over hoe fucked up eigenlijk ja, alles ja. is, weet je wel. Ja. En nu ik er zo ook over nadenk, denk ik van, kijk ik ben, wel, ik ben er wel veel wereldwijzer van geworden en ik, en, en ik trek nu alles in historisch en wereldwijd context. Dus ik, ik kan veel beter denk ik relativeren uh, dan anderen, maar ik ben er wel een flink stuk cynischer door geworden en ik denk... Ja, wat wil je wat wil je kind meegeven? Wereldwijsheid en dat hij dan cynisch wordt? Want dat is in ieder Ben je een... cynisch geworden? Zo ken ik je eigenlijk helemaal niet. Nou, nah, nah, ik, nah, ik ben wel cynisch over. De, het, ja, het ligt eraan, hè? selectief cynisch. Ik ben wel cynisch over de stand van zaken uh, rondom de wereld. Maar ik ben wel. Eh, ik probeer heel erg. En dat is denk ik de strijd die ik heel erg met me meedraag de mm -hmm. laatste paar jaren mm -hmm. als politiek geëngageerd zijn. Maar toch het niet ten koste laten gaan van mijn eigen plezier, mijn eigen fan, mijn eigen... Uh, niet de last van de wereld meedraaien. Ja. Terwijl je toch kritisch bent op wat er in deze wereld ja, en, met en dat het is systeem toch, gebeurt. Dat is toch lastig. Want ik weet, ik, want, he, wij, wij zijn allebei, tenminste, zoals ik ook... Je hebt ook best wel uh, activistisch ingesteld. Mm -hmm. Ik ook. Okay. Ja. En dan heb je ook wel eens mensen die zeggen van... Oh ja, wat leuk, al die activisten. En ik denk, hou je bek. Dat is helemaal niet leuk. What the fuck heb jij het over? Het is, we voelen ons verantwoordelijk om, weet je wel. Dat is, die dingen zijn geworteld in problematiek. Weet je wel, daarom moeten we dat doen. Het is gewoon een, een nodig kwaad. En ik denk altijd van, uh, we moeten het ook niet doen. Alsof, ja leuk, we gaan met z'n allen naar de dam. En we gaan daar staan. Het is, uh, het is eigenlijk heel ernstig. En het is eigenlijk heel oneerlijk. Dat... dat uh, hè, uh, een, een zwart kindje van 15, die hoort dat hij uh, uh, onterecht wordt behandeld in de wereld, dat hij naar de dam moet en moet gaan uh, protesteren voor hè, uh, gelijkwaardigheid. Terwijl een wit kindje uit uh, Blarikum, uh, wat diezelfde dag gewoon naar de hockey gaat, uh, die, die, draagt, die draagt die lasten niet met zich mee. En dan denk ik, dan denk ik van, hoeveel... Dat is, dat is dan een tweestrijd in mij. Ja. Is het dan wel goed om dan een kind te belasten met de stand van zaken in de wereld op dit moment. Snap ik bedoel? Misschien kunnen we die vraag aan het einde van de podcast beantwoorden. Ja? Okay. Zeg maar. Nou, dat weet ik niet. Ja.